Houston, we got a problem. Kom je eens kijken. We hebben hier een klein meisje. Die zelf de trappen op gaat klimmen. Ze is nog geen jaar? Brian! Ze is een echte Romein. Ah, ze is alweer beneden.